Zonder dat je haar zo... Woe. Hey jongens, de video van vandaag zal gaan over hoe ik mijn haar veun. Er zijn best wel wat mensen die zich afvragen van hoe krijg je je haar zo mooi stijl, geveund, hoe krijg je het glanzend. En hoe zorg je ervoor dat als je op het moment dat je uit de douche stapt en het echt helemaal een soort van vogelnest lijkt, dat je het weer mooi en glanzend en zacht krijgt. Dus ik geef je wat producttips in deze video. Um, ik laat zien met wat voor producten ik mijn haar veun, hoe ik het veun. En nou, dan gaan we er gewoon voor zorgen dat jij net zo mooi, glanzend en zacht haar krijgt als ik. Dus dat is een beetje het uitgangspunt. Ik hoop dat je het leuk zult vinden. En uh, laten we maar gewoon aan de slag gaan. Oké, okay, een van de eerste dingen die je wilt doen als je uit de douche komt. Zoals ik nu. <laughs> ik heb trouwens gedoucht zonder mijn make-up te, sm te smutgen. En dat is echt best wel belangrijk, want ik moet dadelijk nog ergens heen. Dus uh, <laughs> als je je afvraagt, kom je altijd zo uit de douche? Uh, meestal niet, <laughs> maar vanavond wel. Oké, okay, maar um, een van de eerste dingen die je wilt doen als je uit de douche komt, is zeg maar, wat je altijd vaak ziet dat je met je handdoek en dat je dan... Je, uh, je haar gaat droog wrijven en dan zo heen en weer gaat en ja dat is dus dat mag je echt absoluut niet doen, want dat is zo slecht. En dan krijg je klitten van en zo breekt je haar echt makkelijk af. Dus dat mag je absoluut niet doen. Je mag wel een beetje aandrukken en een beetje ja yeah, een beetje uitknijpen, maar heel zachtjes. Nou vervolgens wat ik erin doe zijn verschillende producten. Het ligt dan een beetje aan wat ik ga doen met mijn haar, maar waar ik echt heel erg fan van ben is de Free Shape van KMS. Maakt je haar heel zacht, uh, ontklit ook wel enigszins en beschermt tegen de hitte van de föhn. Of van de steltang, of wat je daarna ook met je haar wilt doen. Um, als ik zeg maar, als mijn haar heel zacht is door het masker, kan dit soms een beetje te zacht worden. Dus dan gebruik ik dit niet. En dan gebruik ik echt die spray: um, een beschermende spray. Dus een Lief In Conditioner Protecting Heat spray van uh, Kruidvat. Uh, werkt echt super goed. Maakt je haar niet heel zacht. Dus je kunt er echt nog van alles mee doen zonder dat het er echt uitvalt. Je kunt hem ook gebruiken als je haar gaat krullen of gaat stylen of wat dan ook. Vind ik echt super top. En als je echt heel veel klitten hebt, dan gebruik ik de Repair Keratin Anticlispray van het Kruidvat. Die is ook echt heel fijn. Raakt super lekker. En ja, maakt je haar gewoon super zacht. En zeker als je geblondeerd haar hebt zoals ik. Ik heb echt super geblondeerd haar. Dan gaat je haar heel snel in de klit. En dan is het fijn als je een ontwarrende spray gebruikt. Kun je gewoon inlaten, beschermt tegen de hitte. En daarna kun je het gewoon feunen. Uh, we gaan nu, uh, we gaan nu uh, voor de KMS Free Shape. Dus ik pak een pompje. Ik pak een heel klein beetje. Je hebt helemaal niet zoveel nodig. Dat scheelt, want het is best wel duur product. En dan verdeel ik het over de punten vooral. En een klein beetje over ja, de rest van mijn haar. En je hebt verschillende borstels om je haar te feunen. Uh, ik vind een Tangle Teaser echt super fijn. Die gebruik ik altijd om mijn haar te feunen. Wat ik doe is dat ik eerst mijn haar een klein beetje droog blaas. En pas daarna met die borstel. Omdat mijn haar dan al iets meer ontward is. En bij mij is het echt ja, lastig wel om helemaal door te borstelen als het nat is. En daardoor breekt je haar ook super snel af. Dus dat mag je echt niet doen. Gewoon een beetje met rust laten zodat als het nat is. En pas als het wat droger is door de feun... Dan mag je het echt pas um, gaan borstelen. Dus daar begin ik ook mee nu met het feunen. Ik heb een feun. Hij is niet zo chique. Hij is van Carmen. De High performance volume. 1600. Hij is niet heel groot, maar werkt echt super goed. Je hebt drie standen. Ik pak de middelste stand, niet de heetste stand. Ook niet de hardste stand. Dat is soms echt alleen als ik in een wash ben. En heel weinig tijd heb. Maar laten we het nu maar gewoon netjes doen. Zoals, het gewoon, zoals ik het elke dag zou moeten doen. Okay, en wat ik nu doe is dat ik vervolgens het bovenste gedeelte van mijn haar vastzet met een knip, met zo'n knip, <laughs> en dan begin ik de, onderste, de onderkant te de venen met uh, mijn Tangle Teaser borstel. En je kunt hier trouwens ook zo'n hele mooie ronde borstel voor gebruiken. Werkt ook echt heel fijn als je zeg maar, iets meer volume wilt. Of je wil je haar naar binnen krullen of naar buiten krullen. Uh, voor het gemaakt zal ik nu gewoon even met mijn andere borstel uh, mijn haar venen. En zo ga je vervolgens laag voor laag veunen en dan hou je steeds minder haar over aan de bovenkant. Verdeel ik mijn haar in de scheiding zoals ik hem normaal gesproken draag. Altijd aan de zijkant, altijd aan dezelfde kant. Zo, en nu ga ik pas het bovenste gedeelte feunen. Zo, en als laatste, omdat het nu super vochtig weer is, gaat je haar natuurlijk als een gek pluizen. En omdat we het heel mooi naar beneden hebben geborsteld, heb je al die pluizige haartjes die ze nu, ja, die zijn, die zijn nu gewoon onderdeel van het geheel. Springen niet op. Maar um, ik heb een product van KMS, heet Hairstay Anti Humidity Seal. En die kun je er overheen sprayen. Niet op de roots, maar echt aan, een beetje meer aan de onderkant. Dus vanaf dit gedeelte. En daarmee wordt je haar echt veel minder pluizig als het buiten regent. En et cetera. Het is echt heel fijn. En dat geeft ook nog een glans. Dus dat spreek ik er altijd nog een beetje als laatste op. Zodat je gewoon naar, naar, uh, naar buiten kan. Zonder dat je haar zo... Woe! <laughs> en het ruikt ook echt super lekker trouwens. En uh, zo krijg je eigenlijk heel mooi stijl en glad haar... En um, je, wat je ook zag tijdens het veun is dat ik steeds van boven naar beneden veun. En dat is echt de manier om um, ja, zeg maar alle haartjes op dezelfde manier naar beneden te krijgen. En dat, je, dat het niet de verkeerde kant op gaat of dat het opkrult. Want als, het bij mij, als ik het gewoon laat drogen aan de lucht dan heb ik allemaal van die kleine krulletjes. Vooral van die babyhaartjes hier aan de voorkant. En dat wil je natuurlijk niet. Dus omdat je allemaal één richting op veunt. Uh, krijg je eigenlijk het mooiste gladde resultaat. Uh, sommige mensen vinden het heel fijn om hun haar op de kop te feunen uh, te voor meer volume. Dat doe ik ook wel eens, maar ik geef de voorkeur eigenlijk om er dan bijvoorbeeld moes in te doen. En dan met een ronde borstel te feunen. Dan krijg je echt wel wat beter resultaat. Want op het moment dat je weer zeg maar omhoog komt en je, je haar weer naar beneden gooit, dan zakt het weer sneller in. Dus uh, dit is eigenlijk de manier waarop, waarop ik mijn haar feun. En uh, ja, ik hoop dat ik je wat tips heb kunnen meegeven. En het belangrijkste is dus dat je altijd één uh, richting opveint. Dat is echt heel belangrijk. En dat je goede producten gebruikt om het te beschermen. Want die vent is best wel heftig. Het is natuurlijk allemaal warme lucht. En maakt je haar heel droog als je het niet goed verzorgt. Dus daar moet, je, uh, oppas, daar moet je echt mee oppassen. En zeker als je je haar verft zoals ik. Want uh, ja, uh, dat haar is gewoon heel poreus. En mijn haar breekt best wel snel af. Wees niet bang als je wat haren hebt in je borstel na het veunen. Want je verliest elke dag iets van 100 haren. Dus uh, dat is gewoon helemaal normaal. Zeker als je een paar dagen achter elkaar staart. In hebt gehad of zo, dan is het gewoon normaal dat je daarna dat je gewoon extra veel haren verliest. Dat hoort er gewoon bij, is niet van schrikken. Tenzij je er echt hele plukken uittrekt. Uh, in het geval van klitten, gewoon niet doortrekken, maar heel zachtjes borstelen. En aan het einde beginnen en dan omhoog borstelen. Dat is echt de beste manier om klitten eruit te krijgen. Ja, dit is de manier waarop ik mijn haar veren. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Uh, ik spreek jullie graag snel weer. Doeg!